Ik ben hier ook wel binnengekomen als iemand die dat de technische specificaties en zo van video en, en de mogelijkheden van video wel weet. Maar um, het is voor mij wel het traject geweest om, um, om te groeien van, van een, een videomaker. Uh, naar een video -stratege. Ik kwam toe in een vriendengroep en dat, viel, uh, dat voelde voor mij heel familiaal aan. en Ik was van, oké, okay, hier kan ik mij wel echt thuis voelen. Uh, je kunt bij iedereen wel terecht om gewoon eens te babbelen hoe, hoe dat het met je gaat uh, over het werk. En iedereen staat open voor, voor feedback, uh, voor te verbeteren. Ja, is wel, die, dat voelde wel ik enorm, zo, die, dat, dat vriendschappelijk familiaal gevoel. Ja, ja nee, gewoon een, een tof team. Dus ze zeggen altijd altijd zo van, oh ja, tof en dynamisch team, maar uh, ik moet wel zeggen dat is hier wel... We zijn dat wel, hè? We, we zijn ja. dat echt wel en het is ook zo, um, ik heb ook niet op zoveel plaatsen gewerkt, maar het is van, je merkt wel echt dat het team hier ook wel u heeft. Hm. Ik, ik heb eigenlijk heel erg snel in december mijn draai gevonden en ik voelde mij zo een beetje wel, echt zo al direct op mijn gemak, een beetje thuis of zo. Ik, hm? ik weet niet, het voelde niet raar voor mij om hier te komen. Het was ook iets waar ik echt naar uitkeek. Dus ik, ik wou echt zo graag beginnen. Dus ja, dat was eigenlijk. Ik ben met een heel goed gevoel hier begonnen. Ik weet zelfs die eerste week is voorbij gevlogen. Mm -hmm. En ja, dat was echt een hele aangename beginnende periode voor mij. Hoe, hoe was, hoe was de, de, de, de omarming door het team, zeg maar? Want ik kwam net zelf uit een transitie. Alleen met een aantal mensen die, die ook uh, vertrokken waren, een andere uh, op de, allee, manier van werken die een beetje was, was geshift en zo. Hoe was dat voor u? Um, ik vond dat dat echt heel erg vlot ging eigenlijk. Ik heb van iedereen eigenlijk denk ik wel hulp gekregen. Ik weet dat de eerste dag hebben we drie verschillende mensen mijn dingen zitten uit te leggen en zo. <laughs> en, allee, ik weet niet, ik vond dat ook heel erg fijn. Ik kan ook, allee, ik kon bij iedereen terecht bij vragen. Ik kan dat nu nog steeds en ik vind dat wel heel erg fijn. Dan, ja, dat is ook goed voor het groepsgevoel en, en alleen gelegd ook veel bij van elkaar. Ik denk dat we nu dingen realiseren dat we vijf jaar geleden niet hadden gedaan of, of hmm. nooit hadden kunnen doen. Qua kwaliteit uh, bedoeld? Qua gewoon. kwaliteit. Ja. Uh, maar ook gewoon, denk ik, naar communicatie. Ik denk dat we daar zeker nog stappen te zetten hebben. Hmm. Ook naar klanten toe. Uh, maar ik denk dat de communicatie op dit moment ook, ook beter is dan... dan Vier, vijf jaar, of vijf jaar geleden, zeker dan naar het team zelf toe, die nu eigenlijk ook meer en meer moet gaan communiceren met klanten, zie je wel dat daar, dat daar een evolutie in zit en, en dat zijn wel zo'n aantal zaken waar, dat je, waar dat je wel een enorme vooruitgang ziet ten opzichte van ja. vijf jaar geleden. Um, dat was eigenlijk ook een van de belangrijkste redenen waarom ik hier graag eigenlijk wou beginnen werken. Ik zag op sociale media wat jullie posten en ik zag dat niveau en ik had zoiets van, oké okay, ja, dat, dat kan ik nog niet, Dit dat, dat kan ik wel, nog niet. En dan is het zo van oké okay, als ik naar daar ga dan ga ik al die dingen leren. Dus dat is voor mij wel, um, dat was een van de belangrijkste redenen waarom ik hier graag wou beginnen. Mm -hmm. Dus dat is ook voor mij de bela het belangrijkste wat ik graag wil leren um, um, over de jaren heen. Ja, dat ik mag regisseren wat ik eigenlijk het liefste nog steeds doe om eerlijk te zijn. Dat, dat regieopdrachten, um, scenario's schrijven, dat je in één keer een animatievideo tot leven ziet komen. Dat is gewoon fantastisch. Dan kan ik naar huis komen en zeggen van, zie wat ik heb gemaakt, of wat ik heb bedacht en dat Bart volledig heeft uitgewikkeld en ja, ontwikkeld. Dus ja, dat is wel een fantastisch gevoel. Maar we hebben nu die groep die dat volgens mij wel all-in voor dat, dat echte Be Epic gegeven uh, zit. Dat echt begrijpt ook wat dat het is om, om een deel van, van Epic Frame te zijn. En ik denk dat dat onze uitdaging is om, om ervoor te zorgen dat de mensen die dat er nu bij komen, dat die ook Epic Frame ademen en, en Epic Frame bij, om het heel erg clichématig te zeggen, bij elke hartslag voelen, om het zo te zeggen. Het scrummen en, en, en de meetings die we doen, die daarbij horen, uh, geeft eigenlijk gewoon de mogelijkheid om als er iets is, dat op een heel veilige manier, denk ik, naar, naar vloer te brengen en naar boven te halen. Is veilig het woord wat je daarin geeft? Uh, ik vind van wel. Ja, oké. Okay. Omdat ik vind dat dat een moment is waar dat iedereen gewoon zijn sexy kan doen. Uh, zonder dat er per, per, allee, per se uh, met de vinger wordt gewezen ofzo. Mm -hmm. we, we proberen dat als team op dat moment op te pakken. Uh, en dat kan, dat kan gaan van dat er iemand, ik zeg maar, iets, een keer iets vergeten was van op onze server te zetten tot... tot um, een verkeerde inschatting voor het maken van een project ofzo. Uh, maar ik vind wel dat die, dat die vergaderingen altijd heel, heel positief ja, verlopen dus, dus en, en dus zeker wel wederzijds weer, respect, Ja, he? voilà, absoluut. Ah, of, je nu, ja. of je nu pas bij ons zit, voilà. of, of vijf jaar ja. er zit, dat maakt, op ja. fond, eigenlijk nee, niet veel uit. Iedereen denk nee. dat wel zeggen. Nee, dat maar zo. ik vind het wel fijn dat je... Allee, fijn. Ik vind het opmerkelijk dat je het woord veiligheid gebruikt. Want, allee, ik vind dat wel heel belangrijk. Uh, ik vind het ook heel mooi aan dit bedrijf dat wij niet schunnig zijn om een, een, een partner iets aan te bieden wat minder waarde heeft, en, en financieel en geel, geel dan. Waarde, ja. Ja. Uh, maar waarvan we wel overtuigd zijn dat het beter gaat resoneren met, doel, met de doelgroep en, en uh, een groter uh, bereik gaat hebben. Het is een betere kostenbaten wat ja. we zoeken. Hè? Ja. Nee, daar ja, ben klopt. ik wel mee eens. Klopt. Ik denk de eerste maand was eigenlijk al heel erg plezant en ik heb mm -hmm. al heel veel verschillende dingen mogen doen. Dus um, ja... Ik weet niet, voor mij was het een, al een heel erg leuk begin. Ja, oké. Okay, goed. Ja. want Ik ah, wil natuurlijk ook niet opbranden, hè? Want er zijn nee, wel heel nee. diverse dingen geweest, hè? Ja, maar dat vind ik ook juist leuk. Ik, allee, ik vind het niet leuk als ik altijd hetzelfde zou moeten doen. Ik vind het leuk dat ik aan verschillende projecten hm. mag werken. Oké, okay, ja, het is tegelijk, allee, tegelijkertijd dat je aan sommige projecten werkt. En dus dat is nog wel wennen van prioriteiten stellen. En soms moet je echt zo switchen van, oké, okay, nu moet ik dat doen, nu moet ik dat doen. En dat is iets dat ik nog niet gewoon ben, mm -hmm. um, dus dat ga ik zeker nog moeten leren, maar ik vind het wel allemaal heel erg leuk wat ik doe. Om 34 uur opstaan, gans naar, naar Limburg rijden en, en daar een 15 uur opname doen, dat zijn zaken Niet dat, per se reclame in ja. deze job, maar toch. Eerlijk, daar, dat spreekt mij maar ten omdat je wel weet van oké, okay, het is niet gewoon 9 to 5. Je voelt het in hoe je het zelf vult en oké, okay, je moet er ook iets voor over hebben. Nu, het maar, kan wel 9 to 5 zijn als je dat belangrijk vindt. Ja. Daarmee, ik, ik heb het liever niet zo en daarmee die opnames, soms om 4.30 uur 30, dat Michiel en mijn huisstaat van komen zijn naar, naar Nederland. Een ervaring die ik op dit moment nog nooit heb gehad. Ja. Ik wil zowel het, het klantencontact hebben, wat ik nu eigenlijk een beetje heb zo, en mee in de, de brainstorm sessies zitten, maar ik wil ook de uitwerking, het creatieve aspect ook niet kwijt gaan. En dat is ook wel tof aan hier te werken. Ik hoef dan niet, het is ook een kleine studio, ik hoef niet het ene te laten voor het andere. Uh, maar uiteindelijk wil ik wel, hoop ik, meer een, een, mijn creativiteit en brainstorm sessies hoop ik dat op nummer 1 staat in de conceptfase. Uh, en dan daaronder zou ik dan zien: oké, okay, daaraan gelinkt misschien klantencontact en daaronder uh, het uitwerkingsgegeven. Ik ga zelden, denk ik, twee keer hetzelfde doen. Uh, Tenzij dat het bijvoorbeeld voor dezelfde klant is en in een, een, een tijd loopt. Uh, maar ik probeer altijd ja, nieuwe dingen te gaan hmm. uitproberen. Uh, zowel op het vlak van design als voor animatie of een keer eens een nieuwe plugin te gaan gebruiken en daarmee te experimenteren. Uh, en dat heeft er wel voor gezorgd, wat ik daar straks ook zei, uh, dat ik vind dat we kwalitatiever ook wel als team geëvolueerd zijn, omdat ik zie, ik zie nog mensen dat doen. Uh, en dat zorgt ervoor ja, dat, je, dat je stappen zet, zowel in je, in je animatiewerk als in je tekenwerk, uh, waardoor dat je tot een beter eindresultaat komt natuurlijk. Mm -hmm. Het is ook een beetje, misschien mijn karakter, ik heb graag afwisseling, Um, en dat kan ik hier wel zeker in kwijt. Ik kan, kan regie doen, scenario's schrijven, maar dan in één keer in meetings zitten met klanten, um, zelf een video's monteren, het camerawerk naar opnames gaan. Dus ik heb zoveel afwisseling waar ik ook echt graag naar op zoek was. Dus dat is eigenlijk een, een droom. En ik denk ook niet dat je bang moet zijn om, om dingen te proberen. Ook niet. Omdat uh, hier bijvoorbeeld, en dan ja. Terug over mijn eigen, het is ook een alleen, persoonlijke vraag. Ja, ik dat kan enkel over mijn eigen perspectief. Ik wist bijvoorbeeld niet dat ik graag uh, die, die, die milestones en zo en die planningen en tegelijkertijd met die klanten... Ik wist absoluut niet dat dat iets voor mij was. Maar ik heb die kans gekregen, ik heb die gegrepen en ah, het was toch iets voor mij. Was dat nu niet zo geweest, ja, dan had ik gewoon tegen u of tegen ik, of tegen wie dan ook, gezegd van ja, kijk, dit ligt me echt niet en ik krijg er alleen maar stress en stress van. En dan was dat, voilà, gegaan. Persoonlijk, als je voor Epic Frame zou werken, is het geen tunnelvisie, mm. je, het is echt heel breed en Fair je vult great. je job zelf in hoe dat je het wilt. En ja, hoe dat je het wilt, hoe dat je, wat, je, wat je kwaliteiten zijn en wat je passie is, en daarop gaan ze echt wel in en, en komt er wel... Je moet, wel, je moet wel een open geest hebben. Je moet een open geest Ik denk hebben, dat dat ja. inderdaad een van de belangrijkste is. Ja. Talent, binnen talent is heel belangrijk. Ervaring, ja. uiteraard, helpt dat wel, wel vooruit. Okay, dat je altijd wel ja. dingen leren. Maar ik denk dat als je niet open staat om nieuwe dingen bij te leren, om dingen te zien, om, om, ja. om die uitdagingen te, te tackelen, dan heb je hier inderdaad... alleen dan gaat hier volgens mij niet gelukkig worden. Ik denk dat inderdaad wel mm -hmm. ja, goed. Dan word je te vrijgelaten, ja. denk ik. Maar nu zit, ik, nu zit ik hier twee jaar en, en nu heb ik echt zo dat gevoel dat, dat doordat enerzijds, want dat is wel een, een gegeven binnen Epic Frame, als je bij Epic Frame werkt, je gaat uitdagingen op je pad krijgen. En er is eigenlijk maar één manier om ze aan te pakken en volgens mij is dat gewoon headfirst erin gaan. En we, hebben, we hebben zoveel opdrachten gegaan waarbij dat ik in het begin tegen u zei, ik weet eigenlijk niet of ik het kan. En dat we gewoon samen gaan uitzoeken van hoe haal ik hier het maximum uit. Ik denk sowieso dat goede dingen om mee te nemen zijn en dat mensen open-minded moeten zijn. Dat ze ook hmm. niet te vast moeten zitten in van oh, dit is mijn job en dit moet ik ja, doen. I agree. Um, Daar is waarschijnlijk ruimte voor als ze dat uiteindelijk zeggen. Maar als hier mensen de kans krijgen om hier te komen werken, dan zal ik wel zeggen van probeer alles uit. Je krijgt de kans om dat te doen. Uh, ga buiten je eigen comfortzone yes. en um, probeer daarmee aan de slag te gaan. Goed opgelet. Ja? Dat is dat exact in mijn presentaties altijd. Meestal als ik... Als ik, als ik met, met een vraagstuk zit, dan ben ik niet zozeer bezig met hoe kan ik zelf sterker worden. Dan ben ik vooral bezig met hoe kan ik de rest van het team sterker maken. Want uiteindelijk, als, als ik zorg dat de rest sterker staat, dan weet ik dat we als collectief gewoon stijgen. Dan weet ik dat ik op die golf kan meesurfen naar een, een nieuw niveau van, van, van competentie, I guess. Dus uh, nee, voor mij is dat denk ik... Het belangrijkste van willen iets, iets geven voor je voor collega's zonder daar onmiddellijk een persoonlijk profijt uit te halen. Geïnvesteerd in elkaar om, om elkaar beter te maken. Ja, in verbinding gaan en, ja. en, en, en mee te gaan met de groei van het team. Hè. Ik, denk ja. dat dat, ik denk dat dat ja. nog het belangrijkste is. We gaan, dat we gaan dat nog evolueren. Je, voilà, dus dat je mee wilt groeien als, als team zijn en als bedrijf zijn, hè. Mm. Uh, denk ik dat daar ook wel de grote key is. Als je, als je ter plekke wil blijven, blijven staan, uh, staan trappelen, zal ik maar zeggen. Mm. Dan, dan denk ik dat misschien ergens anders een betere plaats is dan hier. Ja, ik ben het mee eens. Ja, absoluut. Um, dan de twee moeilijkste vragen van heel deze sessie. Okay.